Bram, goedemiddag. Hallo. We zijn in Varnsen, we zijn op de locatie. Ja, mooi hè. Hoe voel je je? Ja, supergelukkig. Oké. Okay. Uh, dit is echt fantastisch. En toen de, toen de Gouden Vinger aankwam en de Gouden Loopgroep, uh, moesten we toch even een traantje wegbrengen. Dat is echt uh, mega vet. En uh, heb je zin in de komende uh, tijd dat we hier zijn? Ja, dat hoort weer beter einde. Nee, dat staat. Ik bedoel, uh, jullie hier, ik ook hier. Oké, okay, uh, nou, bedankt. Eindig uh, goede tijd uh, gewenst. Ja, dat lukt alleen maar. Hier kan je niet voor worden, dus dit is alleen maar goed. Super. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.